had en rust op de zondagochtend. Nou hallo allemaal. Welkom spring. Nou, met het noodweer van deze week is het onvoorstelbaar hoe alles er zo goed uitgekomen is. Zelfs de rozen zijn er niet afgegaan. Onze bomen. Robinia Pzido Acacia frisia's. Die, die super goed kunnen tegen hitte kunnen omdat ze uit het tropische regenwoud eigenlijk komen. Ja, die geven alweer lekker wat schaduw. Wat ik ook heel gaaf vind, dat was deze week nog op tv over mogelijk wat te veel van die bijen voorkeren En minder solitaire bijen. Nou, we hebben zoveel bijen en hommels weer met al die heerlijke bloementuintjes. Is de boom gaan? Omdat je lekker onder de appelbomen een prachtig uitzicht hebt over de tuin. Hier heb ik nog een bloementuintje ingezaaid. En deze had ik al ingezaaid. Kijk eens wat een mooi uitzicht hier hebt. Ik zal even het paadje ingaan. Hier, als je op het bankje zit, kun je het lekker genieten. Heerlijk, die hoge bomen nou al. Na 25 jaar, kijk eens de ampelbomen ook al. Het volgende bloementuintje. Op een iets minder gunstige plek gelegen, want die ammelboom heeft hele donkere schaduw en we laat weinig regen door. Oude knop willen liggen. Hier had ik gisteren allemaal mooie bosgrond die ik gemaakt had, van veel bladeren jarenlang, opgestrooid. En hier hebben we de vijver. De kikkers die springen er weer in. Er zitten prachtige groene kikkers in. De papavers zijn weer open gegaan. Nou, dat vogeltje gaat even demonstreren dat daar de badderplek is. Nou, ik denk dat ik alleen even wat drinken. Daar gaan we steeds de vogeltjes zitten badderen. Die lichte en rode boom daarachter, dat zijn de Noorse esdorens. De Acer En rechts is de Dremondie en de linkse de Rubrum natuurlijk. Ja, die eend en die zwaan die schilder ik elk jaar weer mooi wit. Nou, hier zitten dus die kastjes al helemaal vol met bijen, die kun je openmaken. Hier heb ik afgelopen week nieuwe opgehangen. Dit is een leuke vouwdoos van de Hortus Botanicus in Leiden. En deze had ik bij de Albert Heijn verkocht. Nou, je ziet zitten meteen alweer twee gaatjes vol. Bamboe, die er al 25 jaar staat. Niet een boekerende soort. Want dan had hij al lang een keer wat stenen van dit paadje opgelicht. Maar ja, als je zo'n grote tuin hebt, dan kun je makkelijk wat bamboe laten groeien. Die biscuits. Die prachtige alliums. Bollen. Ik weet niet of je het kunnen horen, maar daar bij de vuurdoren die in bloei staat, hoor je allemaal gezoom. Nou, hier vooraan ook weer zo'n bloementuin. De vergeten zijn bijna uitgebloeid. Oh ja, eens even hier staan. Kijken of we die jonge vogeltjes kunnen horen die hierin zitten in de boom van Janneke. Die zitten in dat kooitje daar. Het is helemaal scheef, maar dat maakt ze niks uit. Nou, deze bloementuin is wel opgekomen. Ik denk dat er ook nog wel wat onkruid tussen zit. Dat is natuurlijk ook een hoop zaad van vorig jaar. Rosta's. Nou, wat ik nooit gezaaid heb hier, maar wel opgekomen is elk jaar. En steeds meer: dat zijn de juffertjes in het groen. We gaan bijna in bloei. Nou, dan ga ik direct nog even naar de voortuin. Ja, ik ben in de voortuin en je ziet onze kastanjebomen zijn een beetje uitgebloed. Er valt ook altijd heel, heel veel grut van op de grond, zoals je hier ziet. Prachtig bloesem eerst wit, dan meer rozig en uiteindelijk dit bruine. dat lijkt een beetje hars te zijn stukjes. ook hier roze natuurlijk duizend schone en die besjes die zitten daar de hele winter aan daar achter die rode besjes. Algemilla molles, allemaal bekervarens. En hier gonsten het ook van de bijen en de hommels. Maar die zijn nu ook uitgebleemd door de endroze. Maar er komt alweer een nieuwe bloementuin aan. Het begint al op te komen. En vendel natuurlijk. Dat het natuurlijk. Zie de hostas. De hierabarber is een beetje aangevreten door de slakken. Maar die helemaal niet. Daar hebben we echt al veel van gegeten. Niks kap. Ja, ik kom bij de vuur door en ik hoor en de Doo doo.